Yo, gasten van André oh, Normal. mijn naam is Bart en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, vandaag heb ik gewoon, is een keertje een legit-ass vlog. Wat ik eigenlijk nooit echt doe, want meestal heb ik wel gewoon een bepaald thema aan een video hangen of een bepaald iets. Maar vandaag ga ik gewoon letterlijk vloggen samen met Nora. Oké, okay. en <lacht> dat is Nora. Vanavond is een heel erg leuk ding op de planning staan. Ik ga namelijk naar een theaterstuk... Van vrienden en waar ik echt heel erg veel zin in heb. En daardoor dacht ik: van, hé, hey, misschien is het wel leuk om dat eens te gaan vloggen. Ik ga naar de kapper, naar de dierenwinkel. Het is inmiddels zo'n half drie. We gaan lekker uit eten. Ik ga allemaal leuke dingen doen. Dus ik heb er in ieder geval super veel zin in. En nu ga ik lekker een koekje eten. En dat wordt niet zomaar een koekje, nee, een Slovaaks koekje. Ja, dit heet Fidorca. Um, het is eigenlijk een soort van Milka-chocoladekoekje. Maar dan is het anders. En dit is de smaak. Is inmiddels ook al wel een goede halve maand datum. Maar dat zal de pret vast niet lusten. Het is toch alleen maar suiker en chocolade. Dus het zal vast wel goed zijn. Ik ben heel benieuwd. Nou, deze koekjes kennen we natuurlijk allemaal wel. Vroeger had je ook van Prins. Die waren echt heel erg lekker. Dit is dus van een ander merk. Met Kokos ik wist niet dat dat er überhaupt was, deze heb ik gekregen van mijn Slovaakse collega, ik heb trouwens hier nog twee andere kleuren ook, geel en groen, um, maar we gaan eens dus even proeven, misschien, ik hoop dat het lekker is, ik ben benieuwd. De reactie die ik net had, was misschien een beetje overdreven. Ik ben nu wat meer gewend aan de smaak. Het is een soort van de chocoladekoekje van de Milka, samen met zo'n zo suiker-kokos-suikerkoekje. Eigenlijk is dat best wel oké. Okay. Alright, we zijn onderweg. Het is tijd om lekker naar de kapper te gaan. Eindelijk gaat het haar er weer even af. Ik moet zeggen, ik heb dus vanmiddag gespendeerd aan het kijken naar Stranger Things. Het nieuwe seizoen is uit en ik moet wel eerlijk zeggen, het is wel weer lijp. Nou, hier hebben we het hoor. Chicken, meal, chicken, chicken, lekker. Normaal doe ik dit soort dingen met vrienden, nu ben ik alleen. Nu is het toch al wat meer awkward ofzo. En nu gaan we even kijken bij die vogeltjes, want die zijn ook superleuk hier. Hallo. Ga je hallo zeggen? Ik vind dit soort zo'n vette beest, hè? Kijk, wat een steadiness in het hoofd. Nou goed, dat denk ik ook altijd, ja. je, helemaal, je hebt helemaal gelijk. Ik heb nog haar, yes! We hebben het nog, kijk. Wauw, wauw, wat is er toch prachtig. We zijn nu onderweg naar het restaurant, want dan gaan we lekker eten. Let's go. Hallo, hier is geen Gillian. Gillian, laat mij niet naar binnen. Eet smakelijk. Dankjewel. je met dat vlog voor? Is dit voor jouw vlog? Dit is voor mijn vlog. Koop het boek. Tom dit en ik. Oh ja, over zelfpromo gesproken, vergeet niet op het abonneerknopje te klikken. Zou ik super chill vinden. Let's go. Hoog. Wij dachten we komen hier keihard Burgerschapel en saté, maar het, het menu was al besloten, dus dan hadden we even dikke pech. Mooi saté, komt dit op de tv. En Sam, hoe smaakt die? Ja, het is wel gezond. Nou, een re review van deze. Nou, is dit lekker. We gaan erachter komen. Ja, dat was het toetje, maar die is zo weer op. Was wel lekker is die meid die mijn me kaart had gefriendzoned in mijn taartvideo. En toen was het theatertijd. Daar zitten ze dan. Oké, okay, niet wie ze staat. En daar zit Luc. Deze kennen jullie al. Luc van die taart. Voor haar. Die mij gewoon weer friendzoned. Ja. Ja. Uh, gaat het met je? Ja, hard gebroken. Maar voor de rest kan wel beter. Sorry, ik krijg even een Oh, oké. Okay. Nee, zit het. Het is tijd voor uh, treden. Als er een romantisch moment is... Gaat er allemaal wat tussen ons gebeuren? Dit is Fred. Hij is van Ziggo's Zakelijk. Not sponsored. Wat wil jij kwijt aan de endfab, Fred? Hoi vlog! <lacht> Ik ben Fred! Je weet dat je nu gewoon zo letterlijk zo op internet komt te staan, hè Fred? <lacht> Hi! <lacht> Jesse, wil jij nog wat kwijt? Ik heb een blauw tong. Tot zover goede content op dit kanaal. Oh ja. Oh wacht even, er is nog meer. Ja, go for it. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe V-Long. is niet grappig. Dankjewel Gillian. De double cheeseburger is back. Mijn favoriete burger bij de Mackie. Ze hebben daar. Oh. oh, ik zou een uitverpakking halen bij